Adelien, gefeliciteerd! Jij bent topper van de maand omdat je ons nieuwe koffiezetapparaat hebt geregeld. Nou, wat fijn, dank je wel! Alsjeblieft. En geniet iedereen ervan? Ja, ik vind hem heerlijk. En heb ik wel een koffieshock gekregen? Ja, je hebt een hele goede koffieshock. Ik heb hem op maximaal gezet. Oh, heerlijk. Nou, dank jullie wel.